Dat is de oude zak, bijna helemaal leeg. En dat is de nieuwe zak. Die is goed vol. En het dat, dat water is weg. Het moet makkelijker te lopen zijn. Oh Joyce, goed zo Joyce. Hé, hey, Black Jack. Oh, Black Jack. Goed zo Joyce. Oh blackjack!